Oké, okay, dus je werkt iedere dag met talloze documenten. Je moet mails beantwoorden, offertes opsturen en ook nog eens rapporten bekijken. Die documenten komen vervolgens op allerlei plekken terecht. Zo heb je geen idee waar je ze ook alweer kan vinden en wie er eigenlijk allemaal bij kan. En wil je een collega zo'n document laten zien, dan moet hij natuurlijk wel achter zijn computer zitten. Hoe hou je met al die documenten nou toch het overzicht? Boom! Dit is DigiOffice. DigiOffice is een management systeem voor echt alle documenten. Binnenkomende, gemaakte en uitgaande documenten krijgen informatie mee, zoals de naam, betrokken mensen en bij welk project of dossier ze horen. Met deze informatie kan je die documenten altijd makkelijk terugvinden. De documenten worden automatisch op de juiste plek opgeslagen en aan de hand van functie of rol wordt gekeken wie er toegang toe heeft. Als je een document wilt delen, dan zorgt Digioffice dat het naar de juiste collega's of zelfs klanten gaat. Zo weet je altijd wat de status is van al die documenten. En omdat je werkt vanuit je browser, kan dit vanaf waar dan ook? Digioffice. Al je documenten in één systeem.